Ik ben Mickey, ik ben 23 jaar. Ik uh, studeer Build Environment aan de HVA en ik zit nu in het tweede jaar. Vandaag gaan jullie met me meelopen. Kunnen jullie zien hoe een uh, dag bij mij eruit ziet op de hogeschool. En uh, tegelijkertijd beantwoord ik ook uh, de meest gestelde vragen over de opleiding. Ik heb gekozen voor Build Environment na een tussenjaar. Toen wist ik namelijk echt niet wat ik wilde doen. Toen heb ik een beroepskeuzecheck gedaan op internet. Daar kwam uit dat ik wel een projectmanager zou kunnen zijn op een uh, bouwplaats. Dat leek me eigenlijk heel erg leuk. Dus toen ben ik naar... Build of Ironman gaan kijken en ik dacht dan gelijk van dat past wel echt heel goed bij mij. Uh, de stof vind ik ook gewoon chill en het gaat eigenlijk vooral heel erg goed. Ik ga nu naar de AVA ja, ik ga nu mijn fiets pakken. Ik zie jullie vanavond hè? Ja, goed, goed, goed, goed. Doei, doei! Ik ben net aangekomen op school. Ik zie mijn klasgenoten al staan. Uh, het is ook mijn projectgroepje. In je eerste jaar heb je ongeveer twintig uur in de week les. Je hebt hoorcolleges en werkcolleges. En uh, studiejaar is opgedeeld in vier kwartalen. Elk kwartaal werk je met een groepje van vier, soms vijf. Het belangrijkste vak in je kwartaal is eigenlijk je project. Je hebt daarnaast ook verdiepingsvakken. Dat uh, zijn bijvoorbeeld vakken zoals constructie of architectuur. En je project is eigenlijk een overkoepelend thema waaronder al die verdiepingsvakken vallen. Dus stel je moet een gebouw ontwerpen voor je project. Dan moet je in je les constructie die theorie toepassen in je gebouw. Wat ik best wel lastig vind, is dat nu veel vakken online worden gegeven. Eigenlijk alleen een projectles is er fysiek op locatie. En de online lessen zijn eigenlijk best wel voor mij lastig om te volgen, omdat niemand echt kan zeggen van ja, let je nog maar op of ben je er nog wel bij. Dus je dwaalt best wel makkelijk af. Het is wel belangrijk dat je echt een actieve houding hebt en dat je echt goed probeert mee te luisteren en vragen kan stellen. Ik loop niet meer naar mijn les. Ik heb projectles. Dat hebben we één keer in de week en dan kunnen we de docent wat vragen stellen over ons project. Ik heb van Bart college, dus alle vragen die we hebben kunnen aan hem stellen. Wiskunde en natuurkunde heb je niet per se nodig. Wat je gewoon nodig hebt en wat je moet weten, dat wordt je gewoon geleerd vanuit de opleiding. Ik heb alleen wiskunde aangehad en ik heb geen natuurkunde gehad. Dus voor mij was het wel echt even een uitdaging, maar uiteindelijk is wiskunde gewoon meters maken. Dus als je genoeg oefent, dan kom je er echt wel. Voor deze opleiding hoef je niet mega creatief te zijn. Er wordt wel best wel veel getekend, dus het is wel gewoon fijn als je dat wel leuk vindt. Wat je tekent hoeft niet per se heel erg mooi te zijn. Het gaat er vooral om dat je het echt kan inzetten als een communicatiemiddel. Dus uh, dat je echt iets concreet kan tekenen, zodat later je collega's gewoon precies weten waar je het over hebt. In je eerste jaar moet je wel een aantal maquettes maken. Het zijn niet per se maquettes die je echt gebruikt als een presentatie of echt om een gebouw te verkopen. Je gebruikt het voornamelijk om even iets ja, in de ruimte te zien of om te kijken hoe de constructie precies in elkaar zit. Wat het meeste aansprak was dat je in het eerste jaar eigenlijk heel breed wordt opgeleid. Je maakt uh, kennis met de acht afstudierichtingen die je kan kiezen vanuit Build Environment. Je hebt richtingen zoals mobiliteit of stedenbouw of architectuur of architectonische techniek. Uiteindelijk heb ik gekozen voor projectmanagement. Dat leek me toch het beste bij mij passen omdat ik eigenlijk die realisatiefase van een project gewoon super vet vind. Het lijkt me gewoon heel vet om later zo'n spin in het web te zijn. En, uh, Echt op dat spannende moment dat alles moet samenkomen, uh, dat tot te regelen. Ook organiseren en plannen, dat zijn echt dingen die heel goed bij mij passen. Nou, ik loop nu naar de BIM-les. Dat hebben we in het uh, BIM-lokaal. Dat is hier speciaal voor ingericht. Dus uh, nu gaan we lekker bimmen. BIM staat voor Bouwwerkinformatiemodel of Bouwinformatiemanagement. Het is eigenlijk een 3D-visualisatie van uh, bijvoorbeeld een gebouw. Het is gemaakt om samen te werken. Dus je hebt constructeurs, architecten, uh, projectmanagement. Die werken allemaal samen in hetzelfde model. Dat is natuurlijk heel erg gunstig, omdat eigenlijk iedereen dan hetzelfde model ziet. Dus dezelfde taal spreekt. Om uh, met die programma's te leren werken is gewoon best wel vet. Je kan echt gewoon digitaal in 3D een echt huis bouwen. Het lijkt eigenlijk net een beetje op de Sims. Nou, morgen organiseren we een borrel vanuit de studievereniging. En uh, we hebben nu nog even een kort overleg om nog even wat uh, pintjes op de i te zetten. Ik zou het zeker aanraden om lid te worden van de studievereniging. Het is uh, niet alleen gewoon heel erg gezellig. Het is ook gewoon fijn om meer mensen te leren kennen van je eigen opleiding. En ook bijvoorbeeld wat ouderejaars die kennen veel beter de ins en outs van je studie. Uh, daarnaast worden ook gewoon heel veel leuke uitjes georganiseerd en ook heel veel leuke borrels. Ik zit zelf ook in de commissie daarvoor, dus uh, ik zou het zeker aanraden. Nou, ik ga weer naar huis. Het zit, het zit weer op. Ik ga nu uh, lekker koken. Ik kom vanavond mensen eten. Je hebt zeker tijd voor andere dingen. Uh, ik was wel gewend om altijd best wel veel te werken. Nu werk ik echt maar één dag in de week. Dat lukt gewoon prima. Daarnaast hou ik ook heel veel van sporten. Ik uh, doe heel veel hardlopen en af en toe naar de sportschool. En ik hou ook heel veel van koken, dus ik nodig ook vaak mensen uit. En dan ga ik gewoon lekker mijn kookboek kijken en dan uh, ga ik lekker voor ze koken. Nou, Liv en ik hebben lekker gekookt. Uh, het is een groene curry. En gaan we lekker eten? Zet jouw vraag er niet tussen? Geen probleem. Stel je vraag op ons Instagram: hoogschool van Amsterdam.